Overal om ons heen zijn computers. je telefoon, Playstation en laptop bijvoorbeeld. Dat zijn computers, dat is duidelijk. Maar wist je dat in een koffiezetapparaat, een digibord of een auto ook computers zitten? Alleen, uit zichzelf zijn computers niet zo heel slim. Ze hebben een geheugen om dingen te onthouden en een processor om dingen uit te kunnen rekenen. Daarmee kunnen ze nog niet veel. Ze hebben daarom altijd een set instructies van een mens nodig om hun taak goed uit te kunnen voeren. Deze set instructies wordt een software of computerprogramma genoemd. Je kunt zo'n programma vergelijken met een recept. In een recept om een taart te bakken bijvoorbeeld staat heel precies stap voor stap beschreven welke dingen jij moet doen om een lekkere taart te maken. Welke ingrediënten heb je nodig, hoe je het beslag moet maken, hoe lang je in de oven moet enzovoort. Het schrijven van een computerprogramma heet programmeren en dat programmeren kan in verschillende talen. Net als mensen verschillende talen hebben om met elkaar te communiceren, bijvoorbeeld Nederlands of Engels, hebben computers ook verschillende talen. Voorbeelden hiervan zijn Python of Ruby. Programmeren is dus het in een programmeertaal schrijven van een set instructies voor een computer.